Goedemiddag. Um, deze middag gaan we even een opgave kijken over Boolean-formules. Uh, hoe je die gaat evalueren en hoe je die gaat uh, ontleden. Uh, dit voorbeeld zou zo uit een programma kunnen zijn. Je hebt een aantal variabelen. Sommige zijn Boolean-variabelen, sommige niet. En een formule waarvan je je afvraagt is die waar of niet waar. Nou, om zo'n formule te evalueren is de eerste stap. Moet we moeten bepalen wat zijn de proposities. Nou, de eerste propositie hier is is green. Dan hebben we price is kleiner dan 10. Dan hebben we is edible. En age is groter gelijk aan 10. Uh, price kleiner dan 10 is 1 propositie. Die kan waar of onwaar zijn. Hetzelfde geldt voor Age groter gelijk aan 10. Dat is één atomeerde propositie. Die gaan we in deze samenhang niet verder ontleden. Um, nou, dan hebben we nog andere deelformules. Uh, die zijn niet atomeer, die zijn samengesteld. Bijvoorbeeld deze formule en deze formule. En natuurlijk. Ook nog, de gehele formule is ook een deelformule. Dus nu hebben wij deze formule ontleed in de onderdelen. Nou nu is de vraag, is het geheel waar of onwaar? Dus we beginnen bij de kleinste onderdelen. Dus is green, is dit waar of niet waar? Nou, we zien hier dat is green heeft de waarde false. Dus is green is onwaar. Dan hebben we de volgende propositie. Price is kleiner dan 10. Is dit waar of onwaar? Uh, Price heeft de waarde 12. Dus dit is onwaar. Nu hebben we hier onwaar en onwaar. Nou, onwaar en onwaar. Dat geeft een waarde van onwaar. Dus op dit moment moet je stoppen met nadenken wat de proposities betekenen. Maar gewoon alleen de regels van de boezel logica toepassen. Dus onwaar en onwaar geeft onwaar. Dan um, nou gaan we hier verder. Uh, is edible. Is het waar of niet waar? Uh, is edible geeft de waarde true. Dus het is waar. Age. Um, groter dan 10, nee, e heeft de waarde van 2, dus dat is onwaar. Als we nou waar en onwaar hebben, wat zeggen de regels, uh, waar en onwaar is onwaar. En dan hebben we de grote formule, onwaar of onwaar. Ja. Nou, dat is makkelijk, dat is ook onwaar. Dus uh, zodoende hebben we deze formule geëvalueerd, uh, eerst geontleed en dan uh, de deelformules geëvalueerd en zodoende ons opgewerkt naar de hele formule. Nou, ik hoop dat het een beetje duidelijk heeft gemaakt hoe je zo'n formule evalueert en dan uh, succes ermee.